Vrijdag 28 augustus 2015 nam Galf Kreewinkel afscheid als burgemeester van Beek. Tijdens de afscheidsreceptie in het Assa Cultureel Centrum in Beek kon iedereen die aanwezig wilde zijn de heer Kreewinkel iets toespreken of iets voordragen. Ook verenigingen en particulieren waren op deze receptie aanwezig. Stach liep door de zaal en vroeg de bezoekers om de burgemeester in drie woorden te omschrijven. Drie woorden dat is natuurlijk kort als je een burgemeester. Hebt. De uiteindelijk vier Dat jaar aan het heeft gewoond en gewerkt, Dat is het kort om te zeggen van de moest uit drie woorden doen. Veer hebben hem in ieder geval voor ons vereniging leren kennen en zijn een man die het hart op de gooi plaats zet, zeer zeker voor het verenigingsleven en voor een gemeente, om die te promoten naar de omliggende gemeentes, zowel Corby als Wiedaf. Sympathiek, ondersteunend en zeker vrijwilligerdragend voor onze brandweer heeft er heel veel gedaan. Hij heeft gezorgd dat hij een fijn nieuwe kazerne kreeg. Hij schijt immer achter ons en ik vind hem een zeer sympathieke man. Ik vind het heel erg jammer dat hij weg is in Pien in het hart dus. Ja, moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Ik vind het uh, sowieso heel erg fijn als hij een man gaat voor de vrijwilligheid in Beek. en Zeker voor een brandweer en zeker voor een veiligheidsdienst. Ik denk dat we ja, een pien in het hard afschieten van hem. Ho, drie woorden, ja, dat is uh, wel heel heilig, weinig. Hè? Ja, hij is een, een, een droogganger, uh, hij geeft ervoor en dat is een man met visie. Maar tegelijkert ook, tegelijkertijd ook een man van het volk en hij weet uh, die verbinding te maken. En dat is een grote kwaliteit. En wat heeft er betekend voor de gemeente Berg? Ja, het heeft heel veel betekend voor de gemeente Berg. Uh, de gemeente Berg op de kaart weten te zetten. Hij heeft uh, zich echt over ingespannen om te laten zien wat Berg allemaal in huis heeft. Hij zei ook niet van niks tegen de lui ben een keer groeit op berg, want berg heeft zoveel te bieden. En de hele hoop, nu hebben dat gewoon niet in de gaten. Wat er allemaal is. Nou en hij heeft dat echt ik zeggen, zichtbaar gemaakt. En de lui ook gemobiliseerd om dat uit te dragen. En hij is zo voorop gegaan. Dat is een grote verdienste. Voor gewoon deze mensen. Echt waar. Dat heeft zoveel betekend voor de gemeente. Ook, ook ja, voor, alle, voor, de, voor alle verenigingen. En voor het zijn ook groeitjes op deze burgemeester. Want elke carnaval dat er hier was, gingen midden op stap. We gaan met de carnaval, cafés rond en zo, en dat hebben we vooral heel plezier gevonden. En als de burgemeester een troon leed, zoals net op de receptie, dan is dat een compliment ook voor ons. Zeer ambitieus. Dat zijn geen drie woorden, maar het is wel voldoende dingen. Wat dat er betekend vanuit uw oogpunt voor de gemeente? Nou, Als je dat ambitieuze pak hebben voor de gemeente, dat ook doorgezet. Het dus is echt in die korte periode heel veel in beweging heeft gezet. En dan mocht de gemeente Beek met in. En de gemeente Heerle, ja, die denk ik, hebben geen verkeerde aangetrokken. Pien in het hart afscheid nemen. Ja, maar dat hoort niet leven. En dat is goed voor de burgemeester, ook goed voor de gemeente Beek. Want de gemeente Beek wordt te klein voor deze burgemeester. En wat zou een nieuwe burgemeester moeten hebben als er een Beek staande wil blijven? Ambitieus, maar iets minder is deze burgemeester. Ik heb er geen langer blijven. Ja, dat het wel wat. Dat worden er al meer. Nee, dat is bino niet mogelijk. Ik bedoel, dat man is zo veelzijdig. Uh, zo op de punt, zo enthousiast in alles wat er deed. Drie woorden zijn, dat te weinig. En voor zeker voor ons, uh, wat hij allemaal voor dubbel drie heeft gedaan. Ja, uh, drie dvd's vol, kent ze dan uh, volkallen voor dat man dus. Nee, drie beurt is onmogelijk. De man is... Ja, met geen te beschreven. Ja. Kent je eens uh, een uh, anekdote droet halen, wat de vrucht betekent? Uh, ja, ik zal... De, het het eigenlijk wat er, uh, wat er gedaan wordt, is dat er er gewoon altijd wordt. Ook als er eigenlijk andere verplichtingen zijn, komen er toch even altijd naar ons toe. Uh, om ons te steunen. Ik weet niet, in Kerkro op de finale is er wie een vliegende keeper. Vanuit de vip naar de artiestencafé, naar de zaal. Overal wordt een man te vingen en alleen maar voor ons te steunen. En weer een filmpje te maken wat er dan weer gepost wordt. Spandeuk laten maken. Wurk, uh, laten er maken. Is hij allemaal weg? Uh, nee, hij is er nee. nou. oh, oh, nog. Oh, ja, dan ja. kom ik dadelijk wel terug. En <laughs> uh, een wervelwind. Een echte Limburger. En ja, de grootste ambassadeur die Bijk ooit gehad heeft. Wat voor een toevoeging waren de burgemeester aan de gemeente Bijk? Uh, ik denk dat het mooiste is wie hij uh, opging in de gemeenschap en wie hij altijd de boodschap geeft dat Bijk een gemeente is en ook de gemeenschap wat ze trots op mocht zijn. En dat heeft hij ook overal voorkomen uh, ook gedragen. En wat uh, zou de nieuwe burgemeester als de, uh, wat, wat zou de echt moeten bezitten om uh, Ralf uh, Kreeuwinkel op te volgen? Ja, dat is een gevoelig vraag. Ik zit in de vertrouwenscommissie. Ik zou zeggen, er is een brede profielschaats opgesteld waar heel veel kwaliteiten in staan. Het belangrijkste is, is dat Emerses past binnen de gemeente, binnen het profielschaats uh, en ook ambities zet. Ook een hart van goud en dat echt voor de luur daar is. Ja, dus even gezegd, immers, dat is wat dat gezegd. goed is voor de gemeenschap en ook ambitievol. En uh, ja, het profielschaats heeft toch allemaal goed gewerkt, maar dat zit toch wel op belangrijke punten. We hebben gisteren op de receptie gezien, Ganswijk draag echt een warm macht toe. En eh, vandaar dat we dit interview doen, ook na mijn start. Bedankt voor de periode. Hei ja. Je dat. En hoe eh, zit je er het meeste trots op wat je gaat bereiken eh, als burgemeester? Ja, toch de band met de eh, Dat had ik we gisteren wel gemerkt, los van een dossier wat ze los hebben. Ik de luchthaven en ik ken elkaar doen, maar goed, dat is allemaal dingen ik bekend in de regio. We hadden de kern om neer kunnen samenwerken met de en dat had fantastisch gewerkt, daar ben ik vanaf dag 1 en daar ben ik ja, enorm trots op en uh, ja, dat neem ik er om je hart mee, Jelle. En hoe zit je er minst, eh, minst trots op? Nou, dat is maar weinig wat ik, wat ik nu mee kan. Kijk, uh, er zijn een aantal dossiers die we het moeilijk liggen, dat weten ze. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan die onderhandelingen rondom de luchthaven. Ja goed, terwijl zo'n er trots op is, maar ja, dat vergeet meer power. En, uh, ja goed, uiteindelijk is het dat dossier tot een goed einde gekomen. En ja, dan ben ik toch wel wel trots op dat dan gelukt is. Um. Nu, toen je aantrad als burgemeester, houdt je een, een, een doel voor ogen. Heb je dat doel voor zichzelf bereikt? Um, nou, het doel voor ogen, er was, was meerdere doelen als burgemeester, er zijn meerdere rollen. En het doel was absoluut, uh, ja, vind ik vind dat het wel geslaagd is waar ik staan, de band met die mensen opbouwen, zodat ze in die gemeenschap kunnen. Ze kunnen ze toch van boesten af. de ze mensen, spreken ze ander dialect. Um, kent ze de, de, de, de moores niet, ja, dan moet ze zich eigen maken. Ik denk dat dat gelukt is. En verder is het werk nooit af. De best nu klaar met het dossier en mogelijk weer het volgende door. Dus Wat dat heet is het burgemeesterschap, gemeenschap uh, helemaal dynamisch en kan ze er nooit zo is afgerond. Dus je gaat wel bereiken wat je wilde bereiken? Ja, Om dat woord maans te gebruiken, dat was eerst al een leidmotief. Ja, omdat er een aantal dingen echt uh, van elkaar geboksen. zijn. En nee, omdat het nooit af is. Um, nu gaat je naar herle. Wat uh, hoop je in herle te, uh, te bereiken? Ja, hetzelfde. Oor, uh, in, in kennis maken met de mensen. Om dat samen met jullie uh, zaken van de grond te krijgen, met de politiek, met de besturen, met de instellingen, maar vooral ook met de inwoners van Heerlijk. En dat zal een hele kluif zijn, dat is het een stuk groter je Beek, want dat is wel een inzet En ik wil betonen. Wat neem je er met van de ambtsperiode in Beek? Ik heb ontzettend veel ervaring op het gebied van economische zaken. In kerk had ik veel sociale portefeuilles, de wet maatschappelijke ondersteuning, sociale zaken, re Je komt er eigenlijk uit die wereld. En ik heb echt geleerd wat het wel zagen met ondernemers, in het zee, zowel internationaal, bij de luchthaven als ook het midden- een klein bedrijf. en kleinbedrijf ja, en die ervaring, die rugzaak, plus toch ook wat ik geleerd ga hebben van de Leeuwen van Beek, ja, dat neem ik met naar helle. Uh, wat heeft de gemeente Beek wordt je echt trots op kunt zien? Ja, wie veel zendtijd had er. Ik bedoel, of het nu in het verenigingsleven is, of het nu de economische kant is, of het nu de sociale samenhang is, het opkomen in de dorpen, ja, daar kan, kan ik uren voorvullen in dat moment. Kan je het nu college uh, metgeven wat ze zeker moeten gaan doen in de toekomst? Hij hey een Beek? Ja. Nee, dat is niet nodig. Uh, we hadden een fantastisch college daar zitten, we gaan een hele goede gemeenteraad die positief kritisch kijkt. Maar allemaal Beek voorop zetten, het Beekse belang en dan nog uh, de politieke spelletjes achterwege liet. En uh, men is man's en vrouws genoeg om daar vorm aan te geven. Ik wens ook heel veel succes daarbij en het zal ongetwijfeld goed komen, ook met mijn opvolger. Uh, ooit gedacht dat Beek een tussenstation zou zijn? Uh, ja, in deze zin moet ik ook eerlijk zijn. Ik vertrok uit Kerkra, daar kom ik vandaan uit mijn regio. Ik ben er nog thuiskomen nu, wanneer ik nog alleen. De kans die ik heb gekregen die is enorm. Ik ga mij toch als persoon en als burgemeester kunnen ontwikkelen. En wat dat hij goed, Beek is een kleine gemeente. En, ja echt een, een, een super gemeente om te kunnen beginnen. Maar goed, de ambitie leek, leek toch, uh, toch een grotere gemeente en die had ik nu hele vormen. Dus op dat gebied uh, zou het nog een leugen zien wanneer ik dat je die ambitie nooit je haat Dat het mens per toeval gebeurde. Dat geloof ik dingen ook kennen. Wat heb je als mens geleerd in Beek? En ah, wat noem je dan daarvan met nou eigenlijk? Nou ja, voor mij is het toch in een nieuwe omgeving komen. Kijk, ik ben helemaal een keer een groot, uh, je geboren, getogen of nooit weg geweest. Onder tijdens mijn student het ziet. Um, en hoe kun je toch in een andere omgeving. Ik leer het lu kennen, andere uh, cultuur, andere sfeer. En ja, daar had ik ontzettend veel van geleerd, Dat ze zich door ons aanpassen. En niet de leren. Dus dat is denk ik gebeurd. Ja, het dialect niet, dat blijft nog helemaal een keer een groot, zowel je huurt. Maar uh, ja, ik ga wel ontzettend veel als mens geleerd. En wat ik zou nog, de contacten met de ondernemers. Ja, dat is absoluut wel iets wat ik uh, hij en Beek absoluut geleerd heb. Beek is toch een beetje groen, geel gekleurd uh, vanwege haar Fortuna-supporters. Gerard als Roda-fan. Uh, zou het wel blij zijn dat trek gaat naar de paard gaat Nou ja, Roda is in de club voor heel Limburg. En wens ik kijkt naar Beek, dan zie je dat de helft van alle verkochte seizoenskaarten... Dus goed opletten met Nardolz, alle, uh, De helft van alle verkochte seizoenskaarten in Beek zijn voor Roda. De andere helft is verdeeld over de andere clubs. En ook hij zou ik zeggen, ik heb me net hem net afzetten tegen Fortuna. Ik ben fan van Roda JC. Dat ben ik sinds ik vanaf jaar ben. Dat blijf ik toe had ik ertoe heijen Maar dat deed geen afbreuk aan het goed werk wat men ook in het zitter deed. En er was ook veel bewondering had van Martin Masset. De de buurt woont, ook mensen wie Rob Schwillens die in de gemeenteraad zit. Dus ondanks de voetbalanimositeit vind ik dat door. Eh, dat ze een beetje de normale proporties terug moeten brengen. Sportieve rivaliteit is prima, maar de rotzooi eromheen, dat moeten we ons met afgelopen zien. En eh, ja goed, ik zal uiteraard eh, van ons Parkstad, het voetbal met heel veel plezier volgen. Dankjewel voor dit interview. Bedankt voor de tijd en heel veel succes aan Erlen. Ja, gedaan. En nog langs deze kant bedankt aan alle bekenaren dat ik dit afscheid had mogen krijgen. Dus uh, ja, daar dat, dat gaan ze alleen maar van ruimen.